Papa, Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Goedemorgen allemaal. Nieuwe vlog. Nieuwe kansen. Nieuwe dag. Uh, de zon gaat vandaag schijnen. Heerlijk. We gaan... Uh... Vroeg op pad, het is kwart voor. En uh, Brian moet nu naar de dokter. Hij heeft een beetje benauwd de laatste tijd. Vrouwtje uh, heb allemaal dingen opgeschreven, hè? Ja. Ik ga het zien. Moet jij niet dag Berber zeggen? Nee, dat is niet. Hé Berber, veel plezier op school zo. dat ja, wat Doei. Zo. Hé, hey, ben je hier? Ik moet even jouw stoeltje goed leggen. Ik heb gisteren toch die banken gehaald. En jouw stoertje ligt hier nog achterin? Nee, op de grond voorin. Oh, hier. Ja. Hier omhoog. Oh, allemaal. Ga ik even jouw stoertje neerleggen. Hoppakee. Even je stoel goed doen. Nou, ga lekker zitten, mijn grote vriend. Goed zo. Even de spiegel. Ik zie jou niet, ik zie jou niet. Ik zie jou niet. Waar ben je? Oh, daar ben je. Zo, laten we maar onderweg gaan naar de dokter. Naar de dokter en dat is prima. Brian en papa, ja. Dan gaan we als we vanaf de dokter komen even een klein beetje in de tank gooien. Papa, morgen ook een afspraak bij een dokter. Ik heb ook geen tijd. Nee, dat heb ik gezien. Het is ook heel vroeg dat we weg moeten. nu hier staan? Ja. Je mag zelf uitstappen, maar dan wel bij het gras blijven. Ook zo fijn dit. Papa is zijn telefoon vergeten. Het duurt mama een heel lijstje, daarom had ze het op papier moeten geven. Ja, maar ja, mama denkt dat ik alles digitaal doe. Maakt niet uit. Nou, dan gaan we hier even stoppen met filmen. Hè? Hier is de dokter. Nou, we hebben hem hoor. Patiëntgegevens. Brian mag weer naar de KNO-arts. Hé hey, Brian, kom eens hier. Waar ga jij binnenkort heen? Naar de dokter in het ziekenhuis, hè? Kunnen ze het wel beter zien? Kunnen ze kijken of die buisjes nog nodig zijn? Kun je hier blijven, fietsen. Ga maar naar de auto. Hier jij maar zitten. Het is. Het is. Nou, radio. Het is. 8 uur, 2, nou we kunnen nog wel van huis. Waar ga jij naartoe? Naar school. Naar school? Weet jij wat je gaat doen in de Acorns? Nee. Nee, ik ook niet. <laughs> zeg je nog iedereen even gedag? Nee, maar moe. Oké. Okay. Nou, hij is moe. Ik ga hem naar school brengen en ik meld me daar wel weer. Goh. Is dit jouw school? Goh. Dat is alleen de achterkant, hè? Dit is nou Brian's school, nu kan ik eindelijk eens filmen omdat er geen kindjes zijn. Kinderen, kindjes, zoals Sander zou zeggen. Nou ja. Brian gaat zo de klas in en uh, ik ga me maar weer vermaken tot uh, kwart voor drie, want dan moet ik jou weer halen. Kwart voor drie vent, kom ik jou weer halen. Hier gaat heel lang. Wat zei je? Hier gaat heel lang. Nee, dat duurt net zo lang als elke schooldag. Lange dag. Nou, dat duurt je toch heel lang? Zeg jij nog even tegen de kijkers tot vanmiddag? Tot morgen. Nee, niet morgen. Tot vanmiddag. Tot morgen. Nou. En dan zeg ik het maar, tot vanmiddag! Ik heb uh, Brian weggebracht en ik ben even naar Den Haag gereden hier zo, naar een kinderdagverblijf. Waar ik een keukentje heb opgehaald voor de kinderen. Uh, vrijdag kreeg ik het bericht dat ik hem ophalen halen. Uh, het was net iets te laat om hem uh, op te halen. Dus ik ben ga, vandaag gaan rijden op de maandag. En nou, ze zaten het hele weekend van, papa jij gaat het keukentje halen, hè? jij gaat het keukentje. En ja, dat heb ik gedaan. Hij ligt achterin. Het is geen keukentje, het is een winkeltje. Maar goed, ik ga rijden. Ik ga even naar die ouwe. Want die oude gaat me even helpen. Kindertjes naar school en wij gaan een bank wegbrengen. Piffit. Huh? Piffit? Piffit? Wat is Piffit? Ik snap sowieso niet wat dat woord betekent. Er wordt er, dat is, is dat iets van Frans of zo? Dat is... Nee, dat is... Uh, van Frans? Nee, Frans. Ja, Frans. Frans. De mensen France. die fans zijn van Frans, die weten wel wat Piffit is. Piffit. Ja, ik vind het raar en ik ben helemaal geen fan van Friends. Amerikaanse dus, toekomst heb ik niks mee. We gaan rijden, we gaan de bank halen. Bank halen of de bank? Ja, Bank. Ja, je weet wat ik bedoel. Ja, en zo ben je lekker bezig. En dan is het alweer tijd om Brian op te halen. En uh, ik heb er wel zin in, want uh, hij is de keukentje is er. We gaan eens dus Brian halen en ik heb groen. Daar is hij weer. Hoe was het op school? Goed. Ja, was het goed? Ja. Yes. Waar ben jij nu? Telefoon, Want ik heb wel wat gehad. Weet je nog wat ik ging halen? Ja, dat klein keukentje. Ja, het keukentje is thuis. Yay! Ik ga ze dat zijn in thuis. Ja, we gaan rustig rijden. Netjes rijden. Dus ga jij tegen oma vertellen hoe je het op school hebt gehad? Nee. Ja, vertel maar tegen oma. Ja, kom maar. De oma's. Alle oma's. Nee, ik weet het niet. Hoe was jouw schooldag? Ik weet het niet, want ik ben te moe dag gisteren. Nou, maar dan vinden oma's toch niet leuk als je te moe bent. Misschien wil je het tegen opa dan vertellen. Nee, ik weet het niet. Je weet het niet. We gaan in ieder geval naar huis. Ik rij onderweg en uh, lekker met die warmte thuis zitten. We zijn weer thuis. Alles uit. Goed vet! Wat hoop je? Gewoon. Jij wil opschieten he, voor het keukentje. Ja, maar mag er nog even mee spelen. De mag er ook mee spelen. Stap maar uit. Heb je het op dezelfde plek van die plekje? Je moet het maar even zien. Sissy, ik lopen. Gelukkig doet Sissy dat alleen bij ons. Dus je kan het proberen als inbreker. Kijk eens! En wat vind je ervan? Eet. Oh, en wat vind je ervan? Vind je hem leuk? Ja. Dat is nou jullie keuken, kunnen jullie hem zelf gaan inrichten. Moeten jullie wel de spulletjes zo erin doen, hè? Een paard. Een paard? Een paard. Een paar, een paar spulletjes, ja, jullie hebben genoeg. En ik had het keukentje erbij gezet, maar die heeft mama weer verplaatst. Dus dan... kunnen jullie ook nog winkeltje met een restaurantje spelen. Ben je er blij mee? Ja. En wat zeg je dan? Dankjewel. Yeah. Hey, hey. Nou, al was je gedaan. Wat ben ik die nooit bij, mama? Susie. sisi. Oh, Sissy moet even uitsloven hoor. Pippi. Pippi. Een nieuwe bank. Nieuwe stoel. Nieuw. Keukentje. Helemaal blij. Oh, ik ga even die doos weghalen. Hier kan hij. Kijk eens. Ja, zo dacht ik ook. Maar je moet er wel in kunnen lopen. Zo kan je er niet in lopen. Ja, zo wel. En Berber is ook thuis. Nee, Berber, jij hebt de klant. Ben je er blij mee, Berber? Nou, jongens, luister even naar papa. Het moet nog wel ingericht worden, de winkel. En dat kunnen jullie samen doen. Fruit en groenten en zo in het. Ik weet niet waar jullie speelgoed is. Dat denk ik dat het hier in de mand is. Nee, oh, dat is er niet meer, papa. Ik heb. Piep, ik heb. Piep, piep, piep, piep. Piep. piep. Ja, die kan je ook verkopen. Nee. Was piep, piep, piep, piep. Was het leuk op school? Piep, piep, Was het leuk op school? Ja, ja. Was het leuk op school? Ik ben de mol! Ah nee! Was het leuk op school? Ik ben de mol! Ja ja, was het leuk op school? Ja! Ja! Goed zo. Berber, je kan ook piepje verkopen. Ik hoorde dat er eten is. Is er eten, Berber? Ja. Hé? Ja. Zie jezelf? Ja. Ja, hè? Wil jij de groetjes nog aan iemand doen? Aan de juf of zo? Nou. Nee, wil je niet de groetjes doen? Berber. Ja, hier zit Brian. Brian zit eens een als naast mij. Ja. Yes, dat was alweer de vlog voor vandaag. Wegens omstandigheden is er even geen einde gemaakt met de kinderen. Er is niks aan de hand in huis. Alles gaat hier gelukkig helemaal goed in huis. Uh, buiten is er wat gebeurd. En uh, uh, ja, ik moet dat even in mijn hoofd op mijn rij krijgen. Druk even op abonneren als je ons in de gaten wilt houden. Druk even op het belletje. Als je meer wilt weten wanneer wij een video uploaden. En eh, druk even op het duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Laters. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.